De NAVO is de afkorting van Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. De NAVO, of NATO in het Engels, is een bondgenootschap tussen 30 landen uit Europa en Noord-Amerika. Ook België is daarbij. En het hoofdkwartier is in Brussel. De NAVO is een militair bondgenootschap, in 1949 opgericht, toen als buffer tegen de communistisch en militair sterke Sovjet-Unie. De belangrijkste afspraak onder de NAVO-landen is... Een militaire aanval op één van de lidstaten is een aanval op alle lidstaten. Dus als iemand een oorlog begint tegen één van de NAVO-landen, voer je meteen oorlog tegen dertig landen, die dat ene land ook militair zullen helpen. Er bestaat geen NAVO-leger. Maar als het nodig is, werken de legers van de landen samen, onder NAVO-commando. Als het nodig is. Want in de eerste plaats wil de NAVO oorlog vermijden. Daarom zet de NAVO heel sterk in op diplomatie, op overleg tussen landen.